Dus. We gaan een, uh, een eigen ontwerpbankje maken ja. voor de ouderen. Dus je hebt hier, deze banken bestaan al, die zijn uh, dat je aan twee kanten kan zitten. Als het ware. Ja. Ja, dus ja. dat je zowel uh, naar het water kan kijken of als iets anders is daar. Ja. Maar ik zou ook, uh, want afhankelijk van of je, of je in de zon, wie even in de zon kan zitten, misschien is hier. Op dat moment geen schaduw, dus de zon staat aan deze kant. Mm -hmm. Dan kun je even in de zon zitten of misschien kijken wat er op het water gebeurt. Kan aan deze kant. Maar als ik dan even van boven teken, dan zou ik zeggen, van, wat je ook kan doen, is de bank zo maken. Dan zou ik dus even hier, dit is dan de zit, en dan zou ik de zit even dus ook zo doen. Misschien mm. heb je dan nou een soort loveseat het yeah. af en toe, dus je kan verschillende banken hebben Um, dat je naast elkaar kan zitten en dat soort dingen. Maar, ik denk maar dat, dat, dat het... ziet er ook qua vormgeving ook heel mooi uit. Ja. ja.